Robi, my mother fuck En zo naar alle Nou ja, ik heb die makkel, ik weet shit is op zijn zet Ja toch boys, even een dikke shoutout naar Roby. Want Roby die even de intro Voor de mensen, ik heb deze man eigenlijk al best wel vaak aangepakt Weet je waarom? He? Je ziet mijn bril, ik heb vandaag een andere bril want ik ben koud op Deze man heeft heel de week mijn gestalkt op mijn manier Waarom? We kunnen even alle bewijzen laten zien op het beeldscherm Je ziet het het zijn allemaal de bewijzen dat deze man mij nadoet. En ik zeg je eerlijk bro, als je als mij wilt zijn. Bro, jij bent daar en ik ben al daar. Al boven jou. Snap je waarom? En praat ik niet over abonnees, over de mindset. Hoe ik denk, hoe ik, hoe ik ben. Snap je of niet Robin? Ja, ja kleine jongens, blijven kleine jongens. En je zegt dat je 13 bent of 14. Volgens mij ben je gewoon een 12jarig kind die ons op mij wilt. En je zegt het woord: like en abonneren. Dat is wat we willen. Of goed van mij. Dat is mijn woord. Wie de wie fuck heeft tegen jou gezegd dat je mij moet napraten? En ten tweede, je moet niet zeggen: we praten niet veel, want dat is mijn woord. Want ik moet tegen jou zeggen. Is nu, we praten niet veel tegen kleine kindjes Dat moeten wij zeggen. Want bro, ik begin helemaal paranoïa van deze man te worden, man, bro. Want hij stuurt fucking mensen naar me af met zijn nippe accountjes. Die hij allemaal maakt met Google. Maar bro, op de naam van alle als ik jouw IP-adres achterkom, hè? als ik jou zeg. Hé he? hey, ja een grobje. Laat eens die screenshot zien. Hier. Hij zegt nog op zijn Twitter-account dat hij uit Dunne-Noord komt. Stram, Missek. Ik praat dichter voor jou in die camera. Als je uit Dirne koopt, die boys van de buurt stoppen zes cobra's in je kont. Snap je? Jij vliegt, je vliegt in de lucht. Alles krakken. Snap je? 12 seconds later. Hey boys, Robin wil ook nog even iets zeggen. Je weet, want we hebben zoveel informatie over de guy. We gaan eindelijk de benarijke dienen die over ons heeft gepraat. Want die man praat eigenlijk. Veel over iedereen, kijk maar hier schermen over X-Gamer, over plog, over Lux-Gamer. Ik noem nog andere mensen, maar ja, ik heb zoveel dames naar iedereen gestuurd. Iets van 10 of 12 of 18 andere YouTubers die er ook een beetje los van die man hebben. Yo mensen, als dus jullie misschien aan de titeling al gaan zien. TBSD stopt met YouTube. Mammoeim, Robin, vertel jij eens, ja. wat heeft hij bij jou ja, gedaan? Dan ook? Uh, nou ja, ten eerste ik joined zijn Discord server, um, want ik zag dat hij een nieuw kanaal had. Uh, dus ik joinde daar en ik zei, Ewa had toch een adembol. Vervolgens heb ik gelijk uitgeband uit de Discord server, dus ik kon niet meer joinen. Uh, ook niet met mijn andere account, want ja, ik heb het En geband. Uh, ja, ik weet dat hij altijd op zijn Instagram uh, story geplaatst, uh, dat ik dat had gezegd in die Discord server, ik weet ook niet waarom hij dat had gedaan. Hij maar... wordt stoer doen, hij ja. wordt zoals mij worden, hij wordt zoals mij worden. Ja precies, en toen stuurde ik een lach emotie naar hem om uit te lachen, je weet toch. En toen ging hij hele wikipedia aan mij vertellen, ik zei van bro, ik heb geen zin in wikipedia. Waarom, wij lezen geen wikipedia, als er iets, kijk, wij komen als er iets. 100% garandeerd is, als we, als we naar ergens gaan komen, moeten daar al views klaarstaan, abonnees of iets, geld mag ook klaarstaan Want kijk, en voor de mensen, binnenkort komt mijn nieuwe Discord server met mij en Robin, dus binnenkort Heb ik een eigen Discord server samen met Robin, dus join zeker in die Discord, want daar gaat er allemaal gekke dingen gebeuren, snap je? En voor de mensen, voor al die hatertjes, hou gewoon je bek, ga weer gewoon terug naar je kamertje, sluit je gewoon op En Ga van binnen dood hoe ik jou aanpak Want ik begrijp Je kan het gewoon niet tegen Dat, je, dat ik zo'n deze karakter heb Ik weet, je, je probeert gewoon zoals mij te worden Maar het gaat jou niet lukken, snap je? Dus je mag, je kan ook gewoon abonneren op mij Als je zoals mij wilt worden, is geen probleem Het is gratis, allemaal op YouTube, volg me ook daar op Instagram Je weet toch? Robin, abonneer ook op zijn kanaal Want die man heeft deze video geëdit. Ik denk echt grappig Want ja, deze man edit maar kwaliteit Dus uh, check hem, check hem niet Koud van me, like, abonneer of koud van me. Iets ja, toch? Hier voor jullie hart, hier voor jou deze. Deze mag je kontje steken, Zemmo. maar. Ja, Iets toch, boys?